Als inspecteur hou je de toezicht op dat een vergunninghouder zich aan de geldende wet- en regelgeving en de vergunningvoorschriften houdt. Dat doe je door mensen te interviewen, door te kijken of wat ze zeggen ook inderdaad vastgelegd is in de procedures en ook waar te nemen of dat inderdaad gebeurt in de praktijk. HVS werkt ook samen met andere overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Gezondheidszorg. Daarnaast huurt de HVS ook nog wel eens externe expertise in van buitenlandse specialisten. En de ANVS werkt ook samen met collega-toezichthouders uit het buitenland. En dan doen we bijvoorbeeld gezamenlijke inspecties waarin we van elkaar leren, zodat we ons continu kunnen verbeteren. Nucleaire veiligheid is een te belangrijk onderwerp om geen vinger aan de pols te houden. En door die inspecties hebben we een goed beeld van hoe het ervoor staat bij de vergunninghouders.